We zitten weer in lockdown De winkels zijn dicht De hele dag niets doen Dat is weer onze plicht Het is nu vakantie en een nieuw jaar komt eraan Wordt het wel een naar buiten kunnen gaan Het is bijna voorbij Het medicijn bijna hier Mensen staan in de rij Voor een vaccinatie en plezier Het is nu vakantie Het wordt vast weer een feest, als we naar buiten kunnen gaan Nee, het komt niet door doorwaai, geen nee, het is niet nep Houd je aan de regels, voordat ik je wegzeg Als de scholen weer starten, wat moeten we dan? Is het wel veilig? Ik denk dat het wel kan. Het is nu vakantie en een nieuw jaar komt eraan. Het wordt vast een feest, als alles weer door kan gaan. Nee, het komt niet door vaar. Nee, het is niet nep Houd je aan de regels Voordat ik je wegsep Nee, het komt niet doorgaan Nep, houd je aan de regels voordat ik je wegzep.